Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kinderstem. Deze week hebben we heel veel nieuws en exclusieve interviews. Mijn naam is Imen. En ik ben Lars. Nou, bij interviews denk je misschien, oh, een lijsttrekker. En dat klopt. We hebben vandaag een exclusieve interview met de lijsttrekker van de grootste partij van Nederland, Mark Rutte. Heeft u wel eens een minister naar de gang gestuurd? Nee, maar ik had wel de neiging. <lacht> en zijn Amin en Eliza op pad gegaan om Thierry Baudet te interviewen. Dat is het is racistisch. Nee, ik ben het tegenovergestelde. Kortom, een, uh, nou, een, hele, een hele drukke aflevering uh, uh, is het allemaal. Hoe gaat het met jullie? Goed, zeker. We mogen weer naar school. Jee, We mogen weer een halve week naar school, op onze school. Oké, okay, ben je al geweest? Ja, vandaag. Uh, nee, nee, niet vandaag. Ik mocht woensdag ook al. Woensdag ben ik uh, naar school geweest. Oké. Okay. En man? Ja, ik heb uh, dus halve klassen, dus de ene dag online en de andere dag fysiek. En woensdag was voor mij de eerste dag. En vandaag ook weer. Uh, en hoe was dat? Heel gek, moet ik eerlijk zeggen, om dan weer naar school te fietsen en dan ben je daar en dan zo van, oh ja, ik heb echt lang niet meer gezien zo. En dan is het natuurlijk hartstikke leuk weer. En Lars Ja, heel leuk natuurlijk. We hebben heel veel lol gehad in de klas en mijn vrienden weer gezien, weliswaar een halve klas. Dat is jammer, maar ja, dit vond ik echt wel helemaal geweldig. Ik was namelijk wel echt een beetje klaar met dat thuisonderwijs. Dat okay. kwam me wel een beetje de, de keel uit. Dus voor jullie is het weer een beetje echt begonnen, zeg maar. Hey, ja! Hé, en de, de verkiezingscampagne komt ook echt op stoom. Zeker. Afgelopen week de, het eerste verkiezingsdebat van RTL. Ja. Met Frits Wester, die wij natuurlijk ook nog hebben yes. yes. Hoe vonden jullie het debat? Nou, ik vond, uh, er kwamen best wel bijzondere dingen in voor. Um, zo kunnen we misschien wel gaan kijken naar Wilders, die een opmerkelijke uitspraak deed. Wat mij betreft, om de cultuur te herstellen van Nederland, mag Zwarte Piet minister van cultuur worden in het volgende kabinet. En... Een pijnlijk symbool, een pijnlijk symbool, Prachtig symbool. meneer Wilders. Prachtig symbool. Een, Meneer Wilders, ik maak hem even af. Prachtig een bijzondere uitspraak, Imen. Um, ja, wat ik denk dat Wilders hier eigenlijk een beetje doet, is dat hij probeert brandstof te leveren. Een beetje mensen een soort van wakker schudden en brandstof te leveren op deze manier. Maar wat, wat, wat doet het met jou als je zo'n uitspraak hoort? Wat dus met mij? Ja, ik denk van ja, oké, okay. iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ideeën, maar ik denk wel van, we moeten, het is een samenleving, daar leven we allemaal in en we moeten er samen voor zorgen dat het, dat het een samenleving is waarin iedereen zich prettig voelt. En Lars, uh, word jij dan boos als je zoiets hoort of denk je, oh daar hebben we Wilders weer? Nou, um, ja, ik sta helemaal achter Iedereen zijn eigen mening. Daar moeten we het zeker ook uh, vooral bij laten. Maar um, ja, heel veel mensen vinden Zwarte Piet discriminerend. Dus ik vind het... Uh, hier is wel over nagedacht over deze uitspraak door, uh, door de PVV. En um, de reactie van Kaag kwam er ook al wel heel snel uit. Een pijnlijk voorbeeld noemt ze het. Um, tijdens dat Wilder aan het praten hoor, uh, is, hoor je, daar, hoor je haar al mompelen van ja, dit kan toch niet. Dus ja, daar komt wel echt een clash. Maar jij zegt dus, er is een beetje over nagedacht. Jij vindt het een beetje een toneelstukje? Nee, sowieso overal is er over nagedacht. Maar ze hebben denk ik wel gedacht, ja, de, uh, Zwarte Piet, heel veel mensen vinden het discriminerend. Maar er zijn ook heel veel mensen die het niet discriminerend vinden en die willen wel als kiezers. Met zo'n uitspraak, ja, is het toch echt wel een kans dat je die als kiezers erbij krijgt. Dus het is, het is wel een beetje, ze doen het een beetje expres om een beetje aandacht nee, te krijgen? Nee, zeker. Dit is niet spontaan. Ja, ik vind het vooral denk ik heel erg opmerkelijk dat Wilders dat zo op deze manier doet. Waarom? Nou, waarom? Nou, je gaat toch niet... Ik denk niet dat elke mens nou meteen denkt van... Oké, okay, dit gaan we nu zo even doen, Zart Piet als minister, here we go. En een beetje op die manier. Ik denk niet dat iedereen dat 1, 2, 3 denkt. En ja, er wordt inderdaad, wat Lars zei, er wordt wel gewoon over nagedacht. En ik denk dus dat het komt omdat hij gewoon brandstof wil leveren. Een heel wakker schudden. Ja, ik vind zeker ook een hele opmerkelijke uitspraak. Want ja, zelf zou ik het niet zo 1, 2, 3 doen. En heel veel mensen voelen hier, ze, zich hier gediscrimineerd door. Dus ja, mijn persoonlijke mening is niet zo slim. Oké, okay, heel goed. Hé, hey, uh, andere dingen die jullie nog uh, zijn opgevallen deze week? Um, ja, er was eigenlijk een artikel verschenen over dat de helft van de kinderen tussen de 12 en 14 jaar... De democratie eigenlijk onbelangrijk vindt. En daar horen Lars en ik natuurlijk ook bij. Ja? Ja. Jullie vinden democratie niet belangrijk, nee? <laughs> nou, nee. Uh, spreek maar even voor jezelf. Ik vind democratie zeker heel belangrijk. Ja, ik ook hoor. <laughs> Ik denk dat wat er uit dat artikel verscheen. Ik moest daar eigenlijk een beetje om lachen. Als ik dan naar de kinderstem kijk. Er was een meneer die heet. Even kijken. Tom van der Meer. En die had het over dat het die uitslagen hem helemaal niks verbazen. Want pubers zijn toch niet bezig met de politiek. Maar ja, en dan het denk ik. Ook van, het, het hangt er natuurlijk ook gewoon van af van wat je thuis meekrijgt over de politiek. Ik denk dat we daarom. Weet je, als wij gewoon veel naar het nieuws kijken, dan weten we ook eigenlijk wat er allemaal speelt in Den Haag. En krijgen we ook meer nieuwsgierigheid naar, hey, hoe zit het eigenlijk in elkaar? En dan denk ik, waarom pak je hem niet eens andersom? Ik bedoel, maak politiek toegankelijk voor kinderen. Ik zie verkiezingsprogramma's voorbij komen van 114 pagina's. Vol met alleen maar stropdassen taal, niet te begrijpen. Ik ben eigenlijk misschien wel een van de meest politiek betrokken jongeren... Eigenlijk, ja, samen met Iman nog met heel veel anderen. Maar ik kan niet het RTL-debat kijken als het op een zondagavond tot kwart over elf is. Als ik maandag gewoon eh, online lessen moet volgen. Dus ja, maak dat dan ook iets toegankelijker, zou ik zeggen. Zeker, daar, ben ik, daar sluit ik me ook zeker bij aan. Ik denk, wat ik denk van volwassenen hebben het soms over van ja... Nou, weet je, jongeren moeten meer stemmen. Want een derde deel van de jongeren, ja, die heeft vorig jaar niet gestemd. Maar waarom is er dan geen voorlichting over de politiek, over stemmen? Want misschien die ene stem, daar ben je misschien niet van bewust, maar die kan het verschil maken. Jouw stem kan het verschil maken. En daarom is het zo belangrijk dat ook jongeren politiek betrokken worden. En dat ook jongeren meekrijgen wat er eigenlijk allemaal speelt in eigenlijk de, de stad waar. De beslissingen worden genomen. Jullie zijn, weer, jullie zijn naar school geweest. Hoe zit dat bij jullie met klasgenoten? Zijn die ook zo uh, politiek betrokken? Of, nou, daar of zijn heb dat eigenlijk... jongeren die zeggen, joh, mij interesseert het eigenlijk niks? Nou, dat is bij onze school heel goed te meten. Want vanaf, uh, vanaf afgelopen maandag of woensdag, dat weet niet precies, uh, kan je bij ons op school stemmen. Wij doen namelijk meer in de scholierenverkiezingen. En dan kan je na school, dus na één uur, kan je naar de, uh, ja, naar de aula komen en dan kan je daar op een computer invullen op wie jij zou willen stemmen. En ik ben vandaag ook wezen stemmen. En uh, ja, het was heel leuk geregeld. Dus ik ben benieuwd uh, hoeveel kinderen gaan stemmen en ja, wat dan de uitslag onder jongeren wordt. Oké, okay. Iman, hoe zit dat bij jou op school? Um, nou bij mij op school. Ik denk dat het vooral komt omdat ik dan zeg van. Ja, nou ik ben bezig met de kinderstem. Luisteren jullie ook allemaal? En dan is ze van oh, wat leuk. En dan weten ze er eigenlijk wat meer over. Maar. Ik weet nou niet zo snel, ik denk dat het ook een beetje afhangt van sommige gezinnen die dan zeggen van oké, okay, we kijken elke avond samen naar het RTL Nieuws, naar het naar NOS. Dat ze daardoor een beetje dat meekrijgen wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Maar ik denk dat dat vooral afhangt van uh, wat je thuis meekrijgt. Uh, mee en ik weet niet zeker of elke kind uit mijn klas of elke leerling op mijn school dat nou allemaal thuis meekrijgt. Okay. Anders zou ik het ze graag vertellen. Ja, want wij hebben ook nog een nieuwtje. We hebben namelijk uh, ook het, de kinderstem is er nu ook als lespakket. Dus met kiezvragen uh, met en met, uh, met, uh, met, uh, met stellingen en dat soort dingen. Dus dan is iedere, ieder interview dat jullie gedaan hebben, uh, is eigenlijk één uh, les. Wat Superleg. ongeveer een half uurtje duurt. Dus daar kunnen, kunnen alle leraren mee aan de slag. Dus zeker even kijken, volgens mij via Lessen Up. Ja, dus ik zal de link zal ik eventjes, zullen we even hieronder in de, in de, in de dingen zetten. Hé, hey, jullie hebben Mark Rutte gesproken. Ja, um, superleuk. Hoe vonden jullie dat vooraf? Spannend om dat te gaan doen, een beetje eng. Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was wel een beetje zenuwachtig, omdat ik zo dacht van, dat is een soort van de manier die heel veel beslissingen mag maken en die een beetje helemaal, een beetje helemaal aan de top is van Nederland en... Dat is eigenlijk natuurlijk ook... De eindbaas, hè? Maar ja, Mark Rutte krijgt natuurlijk ook best wel veel kritiek over zich heen. Best wel veel haat. Dus daar ben ik hem eigenlijk ook wel benieuwd uh, over. Dus daar gaan, gaan we hem zeker wat over vragen. En nee? ik kijk nu naar buiten en ik zit hier uh, bij het binnenhof. En ik zie daar denk ik net een dokter voor een camera een filmpje inspreken Dus waarschijnlijk is het ook de bedoeling dat die naar Mark Rutte gaat. Dus ja, hij krijgt heel veel over zich heen en heel veel mensen willen hem spreken. Oké, okay. uh, is deze, is deze lijsttrekker goed. nou een beetje anders toch dan alle andere lijsttrekkers? Ja, dat denk ik wel. Want hij is namelijk naast lijsttrekker ook minister-president. En dat, zulke lijsttrekkers hebben we nog niet gesproken. En voelt het, voelt het voor jou anders, Iman? Nou, het is natuurlijk wel. Sowieso denk ik dat elk, elke lijsttrekker natuurlijk een beetje verschilt. Sowieso, andere partij, andere persoon. Maar ik denk dat Rutte dan wel natuurlijk uh, anders is.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 En, en dat kost tijd. Maar waarom dan niet 16? Want het is misschien niet zo'n heel groot verschil. Maar, maar misschien het 16, maakt het wel. Het... En Dan zeg je wel niet 14. En dan ja, is Precies, want jij bent 14. Maar... En, dan, en dan is het 14 dan zeg je gewoon, dat is dat lastig. Weet je? Je, voor je het weet krijg je zo'n zo beweging naar beneden. Je zag eigenlijk aan zijn gezicht dat hij nog wel een beetje aan het twijfelen was. En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 Dus daar wil ik voor knokken, zodat jongere mensen in Nederland, de kinderen in Nederland, een prachtige toekomst hebben. Hey! Ze hebben me net geïnterviewd, deze twee. Ze zijn fantastisch. Nou, heel mooi. Echt applaus voor jullie en voor Mark Rutte ook. Heel goed gedaan. Wat vonden jullie ervan? Nou, ik zag toch echt wel even zo'n lockdown. Hé, hey, plampsss. Hey, eh, uh, hebt hebben ook twee collega-interviewers op pad gestuurd. Zeker. Wij hebben namelijk Amin en Eliza op pad gestuurd om Thierry Baudet te gaan interviewen. Want in een van de interviews die hij afgelopen week gehad heeft, daar is, die, daar is die weggelopen. Volgens mij hebben we daar een stukje van. Moeten dingen altijd leuk zijn? Nee, maar dit werkt niet, dus laten we stoppen. Meent u dat nou? Ja. Dus jullie weten wel uh, waar jullie je collega's naartoe sturen. Ja, zeker. En, uh, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd uh, ja, wat hij gaat antwoorden. Want hij doet natuurlijk soms wel een beetje vrouwonvriendelijke uitspraken. Soms zelfs wel racistische uitspraken. Hij houdt zich niet aan de coronaregels. En hij denkt dat klimaat uh, een on onzin is. Dus uh, ja, ik ben zo benieuwd uh, wat zijn antwoorden op onze vragen gaan zijn. Ja, ik ben zeker ook heel erg benieuwd. Omdat... Uh, nou, jullie kennen ons inmiddels al een beetje. En onze collega's zijn net zo lekker kritisch. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd hoe hij daarop gaat reageren. En wat dan nou eigenlijk gewoon de echte reden zijn dat hij daarover, de daarover op deze manier denkt. En daarom ben ik al heel benieuwd van, hé, hey, hoe, hoe, hoe denkt hij daar nou over? Wat gaat er nou om in zijn hoofd? Dat hij dat nou allemaal zo uitspreekt. En dan toch uiteindelijk allemaal ontkent. Sommige mensen zeggen dat u racistisch bent. Daar willen we graag een paar vragen over stellen. Het is racistisch. <laughs> nee, ik ben het tegenovergestelde. Hoi, ik ben Amine en ik ben Elisa. En vandaag gaan we Thierry Baudet interviewen. En daar hebben we super veel zin in, maar het is wel een beetje spannend. Ja, dat is Thierry Baudet! Kom dan! Zo, wat leuk dat jullie mij uh, interviewen, zeg? Ja, ik vind het ook leuk dat jullie tijd voor mij maken. Ik, ik vind het gewoon spannend voor de eerste keer zo'n interview doen. Ja. Want ik vind het juist leuk om te interviewen. Ja, ik vind het ook wel en leuk. Vooral zo'n bekend persoon. We gaan best kritische vragen stellen en uh, persoonlijke vragen. Ik heet Elisa. Veel mensen zeggen Elisa, uh, gebeurt dat ook bij uw naam vaak? Ja. <laughs> Heel veel mensen zeggen Cherry, terwijl het is Thierry. Ja. Okay. ja. <laughs> Hoe vind jij dat, dat ze je naam soms verkeerd uitspreken? Ja, soms wel best wel irritant, want dan hoor je de hele tijd een andere naam en dan denk je van... Ik heet niet zo. <laughs> ja, ja verwachten dat hij eerlijk en oprecht antwoord geeft. Het ging een paar jaar geleden heel goed met uw partij. Nu ietsjes minder. Bent u daar wel eens verdrietig over? Nee, ik vind ook niet dat het nu minder goed gaat. Ik heb juist de indruk dat het nu beter gaat dan ooit. We hebben meer leden dan ooit. Onze bijeenkomsten stromen vol met mensen. Uh, intern uh, hebben we het ontzettend naar ons zin. We hebben meer interactie op sociale media dan ooit tevoren. Uh, we krijgen ook steeds meer gelijk. Het gelijk komt naar ons toe. Ze dus zeggen nu, oh, maar dat heeft Baudet drie jaar geleden ook al gezegd. Bijvoorbeeld over de kosten van al die windmolens en zo waar wij tegen zijn. Dus het gaat eigenlijk beter dan ooit. Ja, maar er is best wel veel kritiek. Denkt u dan ook dat mensen gaan stemmen op uw partij? Ja, ik denk dat heel veel mensen op ons gaan stemmen, veel meer dan sommige voorspellers nu denken. En dat er kritiek is, dat is ook logisch, want wij bedreigen het systeem. En het systeem gaat zich natuurlijk verdedigen. En dat doen ze altijd op dezelfde manier, dan noemen ze je een nazi, en een fascist, en een racist, en noem het allemaal op. Dat zijn de standaard slogans waarmee het systeem zichzelf verdedigt. Hij ah, kijkt volgens mij heel Nederland door Het is niet dat het spannender is dan bij de andere politicus, want hij is ook gewoon een politicus. Maar het is wel een soort van, ja, hij wil wel andere dingen dan andere politicus. Hij, uh, hun partij, is de enige partij die van de coronamaatregelen af wilt. Dus je hebt wel iets ander gevoel dan bij de anderen, denk ik. Ja, want hij denkt ook anders dan de anderen, dus het is uh, niet zomaar een persoon om te interviewen. Dus dat is best wel, ja, dat maakt het wel interessant. Ja. Wat moeten kinderen weten van uw partij? Het belangrijkste is dat wij als enige partij willen stoppen met alle vrijheidsbeperkende maatregelen. Dus wij willen stoppen met de lockdown, stoppen met de coronamaatregelen. En voor kinderen en voor jongeren is dat natuurlijk ook, net als voor alle andere mensen in Nederland, maar ook speciaal voor jongeren, want die hebben op geen enkele manier een risico door corona. Terwijl jullie levens worden wel enorm ingeperkt. Je mag niet naar school, je moet thuis blijven. Corona is van de orde van grootte van een griep. En we zijn met z'n allen helemaal doorgedraaid in een paniek. In een, in een, in een echt een overdreven reactie. Oké, okay. duidelijk. Ik vind dat het wel zijn eigen mening is. Dus hij mag denk, ja, denken wat hij wil. Hij mag zeggen wat hij wil, want het is gewoon zijn eigen mening. Ja, maar toch denken de meeste mensen er anders over. Ik denk er ook gewoon anders over. U houdt zich niet aan de coronaregels. Waarom niet? Omdat ze belachelijk zijn. Omdat het nergens op slaat. Maar waarom slaat het dan nergens op? Omdat corona niet gevaarlijker is dan een griep. Dus uh, we gaan toch niet ons hele leven stopzetten... omdat je een minuscule kans hebt om ziek te worden... van, van iets wat, wat, wat gewoon bij het leven hoort, griep krijgen. Maar nu met de Britse variant is het nog erger geworden... en nog veel besmettelijker. En uh, er bestaat alsnog een kans dat er uh, heel veel uh, mensen sneuvelen. Ja, maar die kans bestaat ook als je het vliegtuig instapt... kun je ook neerstorten... Maar toch accepteren we dat als een normaal onderdeel van het leven. Wat we nu aan het doen zijn is echt waanzin. Dit zal, dit zal door historici, door geschiedkundigen, zal dit worden bezien als een tijd van totale gekte. Zoals we ook nu terugkijken naar de tulpenmanie of de heksenverbrandingen. Dit is echt de grootste waanzin die ik ooit heb meegemaakt. Bent de zenuwachtig voor de verkiezingen? Nee. En uh, hoezo dat? Omdat ik uh, accepteer uh, het, uh, het lot, ik accepteer hoe de dingen gaan in het leven. Ik doe mijn best, ik doe echt mijn uiterste best, uh, dat ik gelijk heb. Dat ik de enige ben die die dingen juist ziet, daar twijfel ik ook geen seconde aan. Maar uh, ja, of de Nederlandse bevolking daar ook voor gaat stemmen, dat heb ik niet in de hand. Heeft u dan ook een ambitie voor als u de verkiezingen wint? Niet voor mezelf. Ik doe dit niet omdat ik minister wil worden of een baan wil. Maar ik heb wel een ambitie voor het land. Het gaat me ontzettend ter harte dat Nederland uh, zo te gronden wordt gericht door ongelooflijke klooio's die geen flauw idee hebben wat ze aan het doen zijn. En uh, ja, ik hoop echt dat we dit land weer wat beter kunnen maken. Oké, okay. ik vind het wel, ik waardeer het wat hij allemaal zegt. Ik vind het juist ook uh, goed wat hij allemaal zegt: dat, we Nederland, dat hij Nederland beter gaat maken. Ja, dat vind ik uh, echt goed. Maar over die coronaregels en uh, ja. Vind jij het zelf uh, niet zo goed? Maar voor de rest ben ik echt tevreden Gewoon te over hem. Sommige mensen zeggen dat u racistisch bent. Daar willen we graag een paar vragen over stellen. Dat is prima. Het racistisch. Nee, ik ben het tegenovergestelde. Ik ben de minst racistische persoon die je kan voorstellen. Uh, voor mij maakt het helemaal niets uit wat iemand zijn achtergrond is... of zijn huidskleur, of zijn religie, uh, of zijn seksuele voorkeur... Ik vind dat we allemaal gelijk zijn in Nederland en dat we het samen moeten doen. Maar u heeft wel gezegd dat er buitenlandse criminelen zijn. Dat is ook zo. Ja, maar uh, ja, dat is toch eigenlijk best wel racistisch. Waarom? Ja, want uh, dan... Ja, discrimineert u alle buitenlandse mensen. Nee, dat zou zo zijn als ik zou zeggen dat... Alle buitenlanders crimineel zijn, maar dat heb ik niet gezegd. Ik heb wel gezegd dat er buitenlandse criminelen zijn. Dat is waar. En Bijvoorbeeld Oost-Europese bendes. Hè? En, eh, omdat we onze grenzen niet controleren... zijn er heel veel mensen die in het oosten van het land wonen... aan de grens met Duitsland. Die worden dan beroofd. En die, die buitenlandse criminelen die gaan dan zo de grens over. En dan kan de politie ze niet meer pakken. Maar dat heeft niks met ras te maken. Ik heb zelf in een artikel gelezen dat hij verhaalde... Ja, minder waardig vindt, dus daar ga ik wel eens over vragen. Ik vind dat vrouwen precies dezelfde rechten hebben als mannen. Ik vind vrouwen ongelooflijk geweldige mensen, net als dat ik heel veel mannen geweldig vind. En uh, ze zijn geen centimeter minder dan, uh, dan mannen. Oké. Okay. Ja, ik vond wel dat hij goed reageerde op de vragen. Ik vond wel dat hij anders reageerde dan uh, op andere interviews. Soms zegt hij dat uh, er veel racistische dingen zijn. Oh. Hij discrimineert ook soms in sommige uh, interviews, maar alleen uh, het viel me op in dit interview is, was dat niet zo. Misschien omdat wij kinderen zijn, dat hij dat uh, niet uh, vertelt. Ja, maar ik vond wel dat hij eens eerlijk mening gaf over dat wij bijvoorbeeld dat hij niet wil dat wij nu al stemmen op deze leeftijd. Dus daar laat hij wel gewoon zelf door dat soort vragen. Vindt u dat kinderen en jongeren ook moeten stemmen? Nee. Uh, hoezo niet? Omdat ik denk dat uh, je, als je opgroeit, dat je heel veel aan het leren bent over de wereld. En dat als je 18 bent, dan ben je voldoende geleerd om uh, mee te kunnen stemmen. Maar daarvoor zit je nog in het proces van uh, er meer over leren kennen. Ik denk dat het goed is dat we mensen die onder de 18 zijn de kans geven om het leven te leren kennen. Maar nog niet de verantwoordelijkheid laten dragen om het land mee te besturen. Veel kinderen maken zich zorgen over klimaat. Wat wilt u tegen hem zeggen? Uh, je hoeft je geen zorgen te maken over het klimaat. Het klimaat verandert altijd. Alleen het gaat niet sneller nu dan vroeger. En er is ook niks gevaarlijks aan de hand. De mens heeft waarschijnlijk helemaal geen invloed daarop. Dus uh, maak je geen zorgen. Okay. Uh, je wilt kleinere klassen. Maar als er een tekort aan leraren, hoe zou je dit gaan oplossen? Wij willen docenten beter betalen. Uh, ik vind het vak van docent ontzettend belangrijk. Echt een van de belangrijkste banen die er is. Je leidt de nieuwe generatie op en daar mag je best wat meer belonen. Was hij goed op school? Niet in het bijzonder, nee. Ik vond school maar een beetje saai. En ik zat altijd een beetje andere dingen te doen. Ik verveelde me eigenlijk, vooral als scholier en als kind. werd u gepest op school? Nee, ik ben nooit gepest. Gelukkig. Ja. Ik was een beetje zenuwachtig, omdat hij vorige keer was weggelopen bij een interview. Maar ik dacht, ja, wij zijn kinderen, dus waarschijnlijk gaat hij straks bij ons... Niet weglopen. Doet u ook andere dingen dan politiek? Ja, ik doe aan kickboksen en ik speel piano. Peter je tevreden? Ja, jij? Ik ook. Ga 5. Mogen wij een TikTok-filmpje met u opnemen? Nou, ja, dat is goed. Oké. Okay. Forum voor Democratie is de enige partij die wil stoppen met alle lockdown-maatregelen en de vrijheid aan alle Nederlanders weer teruggeven. <middels> Wel even een applausje, vind ik, voor jullie collega-interviewers en, uh, uh, en voor Thierry Bardet natuurlijk ook. Ja. Uh, want ik vind het stoer dat hij er ging zitten en dat hij, uh, dat hij zo alle vragen beantwoordde. Ja, hij zat er dus... namelijk gewoon wel. Zeker, dus even hey, ik zie, een applausje zie ik al bij ja. hem en uh, ook heel goed. Hé, hey, we zitten alweer dik over de tijd heen, volgende week. Laatste uitzending voor de verkiezingen, wat gaan we doen? Nou, we, nou, we hebben achter... echt super veel interviews voor jullie klaarstaan. Ja, we gaan er sowieso natuurlijk een feestje van bouwen. Oké. Okay. We hebben uh, de volgende uitzendingen met de P van de A, de ChristenUnie en nog veel meer. We hebben sowieso het nieuws, maar ook de partij van de dieren, niet voor de... Nee, voor de dieren. nee nice. Zeg ik hem weer een maar keer. Iets met dieren in ieder geval. De dierenpartij ja. en... En hebben we een interview met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En omdat ik de vorige quizvraag helemaal verpest had, mogen jullie raden? Zet het hieronder in de comments. Wie is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? Oh, ik ben... Dat is toch... Dat is toch ik ben, uh, weet jij nee, het? Uh, uh... Nee, nee, nee! Uh, nee, uh, nee, nee! Uh, nee, oh. nee! Ja, <laughs> ja <laughs> toch? I niet zeggen, niet, niet zeggen! Nou, ik ga het natuurlijk niet verklappen. Ik werd al helemaal Hé, jammer weer. Oké, nou dat moet dan in de in de comments. Met welke letter begint het? Het begint met de letter K. De voornaam begint met de letter K. En de achternaam begint met O, toch? Met de O. Ja. Met de O, ja. Iets met O. Ja. Oké. Gaan we doen. Nou, in de comments de minister. Want die is de chef, de grote chef. Van de verkiezingen natuurlijk. Nou, ik ben benieuwd. we doen. Dank weer voor deze week, uh, lieve Jemen en lieve Lars. Ja, jij bedankt uh, en ook achter de schermen heel erg bedankt. Was het was weer een geweldige hele, podcast. Het hele v het uh, yes. V10. Oh ja, ik heb ook nog nieuws. Ik heb mijn stempas namelijk binnengekregen. Hey! Hoor, hey! Ik, ik ook, Maar ja. nou, ik Maar niet. Taco, Taco Want... mag, ik, mag ik vragen? Ben je nou echt een zwevende kiezer? Uh, ja, een beetje wel nog. Ja hè? Want we hebben ze natuurlijk allemaal gezien en gesproken en, en daarmee vind ik het nog lastiger worden eigenlijk. Maar Taco, tegen jou, maar ook tegen alle andere zwevende kiezers. Weet je nou niet op wie je moet stemmen? Luister dan even de kinderstem op Spotify en YouTube. Oké, okay, ik ga het allemaal nog een keer terugluisteren. Misschien dat ja. ik het dan volgende week weet. Yes. Super, yes. tot volgende week! Oké, okay, tot, okay, tot volgende week, doeg! Doeg! doeg.